De topper van deze maand is Michel Diephuis, niet omdat hij zo goed zijn werk doet, want dat doet hij het hele jaar al, maar hij is de topper omdat ieder jaar in februari trakteert Michel het hele bedrijf op overheerlijke monshuurtaart die hij zelf bakt. En daarom is Michel in februari de topper van de maand. Ook het geheim is heel veel calorieën, het oude familie recept. En voornamelijk veel liefde. Oh, nu in de kamer kijken.